Welkom bij de instructievideo waarin ik uitleg hoe u de MicroLab Desktop Client installeert. Als het goed is, heeft u een welkomst e-mail ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, vraagt dan uw systeembeheerder om deze e-mail. De downloadlink van de software vindt u in de welkomst e-mail. U scrolt een beetje naar beneden en klikt op de downloadlink om de software te downloaden. Klik op het bestand om de installatie te starten. De wizard opent en u klikt op Next. Accepteer de licentieovereenkomst en klik weer op Next. Als u geen techneut bent, is dit de meest geschikte instelling. U klikt op Next. Op deze pagina voert u de Microlab Client Service Hostname in. Deze hostname staat in de welkomst e-mail. Kopieer deze hostname en plak deze in het invulveld. Op dezelfde pagina kan de taal van het software worden aangepast. Ik kies hier voor Nederlands. Klik op next. Klik vervolgens op install en de software wordt geïnstalleerd. Dit kan enige tijd duren. Het kan zijn dat u een pop-up krijgt. Deze denkt u te accepteren. Gefeliciteerd! De wizard is voltooid. U klikt nu op Finish om de wizard te sluiten. Het vinkje linksonder kunt u uitvinken om niet gelijk de Microlab Client te openen. Wilt u de client na installatie opstarten? Laat dan het vinkje aanstaan. De Microlab Client is nu succesvol geïnstalleerd.